Herhalingsoefeningen maken, ik vind dat altijd de meest saaie les, want leerlingen hebben totaal geen zin. Die werken op hun eigen rustig, heel rustig tempo en zijn niet gemotiveerd. Dus dacht ik, van, ik doe een battle, niet alleen in de klas, maar ook tussen verschillende klassen. En dan gaan we racen, hè? En ik wil winnen. Ik weet niet wat de dat wil doen. <lacht> ik gebruik Socrative. Socrative is een site waarbij je kan aanmelden als leerkracht. En je kan daar quizzen of toetsen maken. En leerlingen gaan zich dan in groepjes verdelen, melden zich aan en dan krijgen ze een kleur. En krijgen ze direct hun vraag, ze lossen dat op en ze krijgen nog direct het antwoord. En dan zien ze op het grote scherm hun kleurlijn vooruit gaan. Wat is het voordeel? Het is een pak minder saai omdat leerlingen hun ja, jezen mogen gebruiken. En er is competitie. We zien dat ook heel vaak, dat leerlingen echt yes roepen. En ja, oké, okay, ze krijgen er geen punten voor, maar het is vooral voor de eer. Yes! Yeah. Oh, <laughs>